Glansbeleving, duurzame groei, strategisch partnership. Een salesmanager moet van alle markten thuis zijn. Kluwer opleidingen maakt van u de salesmanager van de toekomst. Haal het beste uit uw salesteam in tijden van digitalisering. Ken uw eigen sterktes dankzij een individueel teammanagementprofiel. Scherp uw people management skills aan en leer multifunctionele remote teams aansturen. Leer van andere salesmanagers en een ervaren trainer uit het veld met expertise in verschillende sectoren. Geef uzelf een headstart met onze nieuwe sales management training. Schrijf u nu in.